Intelligentietesten zijn erg populair. Misschien heb je er zelf ook wel eens een gedaan. Maar zijn die testen zelf ook wel zo slim? Wanneer ben je intelligent? Dit is de Universiteit van Nederland. Er zijn ontzettend veel verschillende IQ-tests. Google maar eens en je krijgt zo tientallen hits. Maar de meest gebruikte is toch wel de Wexler Intelligentietest. Deze test is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog David Wexler. Zo rond het jaar 1900 maakte hij al zijn eerste IQ-test. Laten we eens een paar vragen bekijken die in een intelligentietest zouden kunnen worden gevraagd. Neem bijvoorbeeld deze. Een zwijn staat tot een varken als... puntje-puntje ...staat tot koe. Is dat schaap, buffel, paard of geit? Wat zou je daarvoor invullen? Het antwoord is een buffel. Oké, okay, en de volgende opdracht. Dit keer een opdracht met getallen. Welk getal moet op de plek staan van het vraagteken? 5, 7, 11, 17, 25. Het antwoord moet zijn 35. Elke keer worden er twee extra bij opgeteld. 5 plus 2 is 7, 7 plus 4 is 11, enzovoort. Zo'n IQ-test is natuurlijk leuk, vooral als je de antwoorden weet. En je kan jezelf op deze manier een beetje vergelijken met anderen. Maar daarnaast is het ook heel zinvol om zo'n test te doen. Ze voorspellen in belangrijke mate prestaties op school en succes op je werk. Zo werden de eerste intelligentietest ontwikkeld om de Amerikaanse militairen te testen. De Amerikanen konden dan met behulp van de IQ-test selecteren welke militairen naar een onbekende omgeving werden gestuurd om te vechten, en welke juist in Amerika moesten blijven om bijvoorbeeld de oorlogsadministratie of morsencodes te ontcijferen. Nu, 100 jaar later, gebruiken we de Wexler-test nog steeds. Hij is inmiddels natuurlijk wel wat aangepast, maar de basis is gelijk. Misschien heb jij die test ook wel eens moeten doen voor een bepaalde baan of om toegelaten te worden tot een specifieke opleiding. En wij gebruiken de testen in het ziekenhuis om bijvoorbeeld het IQ van mensen voor en na een hersenoperatie te meten. Ook in de geestelijke gezondheidszorg worden intelligentietests vaak gebruikt voor diagnostiek en behandeling. We hechten hier dan ook veel waarde aan. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij deze test. Zo zijn de test, tijd en cultuur gebonden. Veel opdrachten in IQ-tests zijn vaak lang geleden in de praktijk al bedacht. Hiermee zijn ze een afspiegeling van de tijd in een bepaalde cultuur. Bij het ontwikkelen is niet echt wetenschappelijk bewezen dat juist deze opdrachten de beste zijn om je intelligentie te meten. Maar werden ze vooral om allerlei praktische redenen gekozen. Neem dit voorbeeld uit een IQ-test. Je krijgt hier een plaatje te zien van een tuin vol met sneeuw, waaraan iets mist. Jij moet dan goed kijken en aangeven wat er ontbreekt op dit plaatje. Voor Nederlanders is dit helemaal niet zo moeilijk. Ons komt een dergelijk plaatje heel bekend voor. De sneeuw ontbreekt op de houtblokken. Maar als jij uit een land komt waar je überhaupt nog nooit sneeuw in je leven hebt gezien, dan redeneer je natuurlijk heel anders en is de kans groter dat je het niet in één oogopslag ziet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dommer bent. Ook worden er in IQ-tests wel eens vragen gesteld over een witte kunstenaar uit de 18e eeuw. Als je dat niet met geschiedenisles of bij je kunstvak op de middelbare school gehad hebt, is de kans vrij klein dat je het juiste antwoord weet. We hebben met een aantal collega's de Wexler intelligentietest voor Indonesië vertaald. Omdat die uiteraard op elk eiland gebruikt moeten kunnen worden, hebben we ook mensen uit papua nieuw Guinea gevraagd deel te nemen aan onze nieuwe test. Nu blijkt dat zij, als ze nieuwe onbekende mensen ontmoeten, uit beleefdheid niet recht tegenover hen gaan zitten, maar dwars. En ze niet in de ogen aankijken. Dit is voor het uitvoeren van de IQ-test erg lastig... omdat je dan tegenover elkaar zou moeten zitten. Hierdoor presteren ze minder goed... en zou om die reden hun IQ-score lager zijn. Iedereen zal begrijpen dat deze lage IQ-score... niet het gevolg is van een lagere intelligentie van Papuas. Hier komen we ook op een belangrijk verschil tussen IQ... En intelligentie. IQ is een meting. Een getal dat uit een test komt waarmee we jou een soort van rapportcijfer kunnen geven. En mensen met elkaar kunnen vergelijken. Maar dat is niet per se hetzelfde als intelligentie. Klimaat is ook wat anders dan de gemeten temperatuur in graden Celsius. Maar wat is intelligentie nou precies? Intelligentie is niet alleen veel kennis hebben of snel kunnen rekenen of een grote woordenschat hebben, David Wexler had in 1939 intelligentie gedefinieerd als intelligentie is een algemeen vermogen en een groot aantal specifieke vaardigheden om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief om te kunnen gaan met je omgeving. Deze definitie laat zien dat het niet alleen maar om feitenkennis gaat. Je kunt nog zoveel boeken uit je hoofd leren, maar bij intelligentie gaat het erom voor een belangrijk deel wat je vervolgens met die kennis gaat doen. De psychologie definieert intelligentie als een algemene slimheid... en als een aantal domeinen van intelligentie. De algemene factor wordt G-factor genoemd. Vanuit het Engels vertaald general ability. Dat is eigenlijk heel grof gezegd. Ben je slim of niet? En hoe slim ben je dan? Een andere general ability is bijvoorbeeld, ben je goed in sport? Het maakt dan niet zoveel uit welke sport je doet. Of het nou voetbal is of atletiek, je kan overal in uitblinken. Of je in het algemeen slim bent, hangt samen met hoe sterk je bent op een vijftal domeinen van intelligentie. Deze zijn fluïde redeneren, het verbaal redeneervermogen, het visueel ruimtelijk waarnemingsvermogen, het werkgeheugen en de informatieverwerkingssnelheid. Deze domeinen kunnen vergeleken worden met domeinen binnen de sporten. Als balsport, atletiek of schaatsen. En of je goed bent in deze domeinen van intelligentie, is dan weer afhankelijk van een aantal specifieke vaardigheden, de S-factoren, die we allemaal uit het dagelijks leven zullen herkennen. Zoals een goede woordenschat, veel feitenkennis, een scherpe aandacht, een sterk geheugen, een goed oriëntatievermogen, etc. Deze specifieke vaardigheden hangen met elkaar samen, sommige meer dan anderen. Woordenkennis of feitenkennis hangen samen met de verbale of talige vermogens. Terwijl het goed kunnen oriënteren in een stad, het maken van puzzels of het snel kunnen zien van details, allemaal samenhangen met het ruimtelijk vermogen. Het totale intelligentieniveau wordt bepaald door al deze domeinen en specifieke vaardigheden. De vijf intelligentiedomeinen kun je afzonderlijk van elkaar meten in een intelligentietest. En die dragen elk bij aan die g-factor. Vooral het fluïde redeneervermogen bepaalt voor een grote mate de intelligentie. Fluïde wil zeggen dat je je aanpast om nieuwe problemen op te lossen. Hoe hoger die is, hoe beter jij je kunt redden in een nieuwe situatie. Ik kan me voorstellen dat het nog wat vaag klinkt, maar laat ik het eens duidelijk maken met een voorbeeld. Stel, je gaat reizen en pakt de trein naar Parijs. Dan moet je een kaartje kopen, het juiste spoor vinden... misschien heb je een vaste zitplaats in een specifieke coupé... en vervolgens moet je opletten bij welk station je er weer uit moet. De eerste keer is het nieuw en dan kan het best lastig zijn. Dan moet je even wennen. Hoe vaker je naar Parijs gaat, hoe makkelijker het wordt. De informatie kristalliseert. Maar stel nu dat je de volgende keer naar Berlijn gaat. In plaats van de Thalys neem je dan de Deutsche Bahn. Dat werkt net iets anders en is dus weer een klein beetje nieuw. Maar in principe is het wel vergelijkbaar. Je fluide redeneren is hiervoor belangrijk. Het gaat niet per se om het traject naar Parijs of het traject naar Berlijn, maar fluide redeneren gebruik je om een bepaald concept, hoe werkt een treinreis, te leren. Waar je ook heen gaat, als je het concept begrijpt, kun je dat overal toepassen en pas je je aan aan je omgeving. Mensen met een goed, Fluïde redeneervermogen kunnen zich snel aan allerlei nieuwe situaties aanpassen. Het concept om de trein te nemen is tijdgebonden, maar het inzetten van je fluïde redeneren is van alle tijden. Als je bijvoorbeeld 200 jaar geleden had geleefd, bestond de trein nog niet, maar had je jouw vaardigheid, fluïde redeneren, voor iets anders gebruikt, bijvoorbeeld om met paard en wagen naar een stad te gaan. En wie weet is over 100 jaar een reis naar Mars niet meer zo nieuw. Een dagelijkse situatie waar je dat fluïde redeneren... maar ook de andere vier domeinen goed kan gebruiken, is een escape room. Laten we daarvoor eens naar het lab gaan. Laten we ons eens inbeelden dat we hier in een escape room zijn. In een escape room is het de bedoeling, zoals de naam al zegt, om uit de kamer te ontsnappen. Je bent in een nieuwe situatie en moet nu de ruimte om je heen heel goed waarnemen. Hoe ziet die ruimte eruit? Wat voor objecten liggen hier? Dit is de visuele ruimtelijke verwerking. Mijn oog valt nu op het scherm met een puzzel en een weegschaal die hier op tafel staat. Daar kan ik vast wat mee. De snelheid waarmee ik de informatie verwerk, die ik waarneem, en bedenk wat ik zou kunnen doen met deze ruimte, is mijn verwerkingssnelheid. Hoe snel hoe beter, want met escape rooms heb je meestal maar een beperkte tijd om te kunnen ontsnappen. Ik snap nu wat ik moet doen. Ik moet de informatie op het scherm koppelen aan deze weegschaal en de blokjes hier op tafel. Dat is fluïde redeneren. Ik moet de puzzel oplossen. En daarvoor heb ik mijn werkgeheugen nodig. Ik moet verschillende rekensommetjes maken. Daarbij kom ik erachter dat er vier blokjes op de weegschaal komen te liggen. Zo'n gele ronde kolom, twee blauwe vierkanten en een rode driehoek. Kan ik nu nog iets meer met deze blokjes? Als ik goed kijk, zie ik dat er op elk blokje een letter staat. Exit. Dit was het laatste domein, verbaal vermogen. Zo'n escape room is eigenlijk een perfect voorbeeld waarbij intelligentie en vooral fluïde redeneren, van groot belang is. Het mooie aan een escape room is ook dat je vaak met anderen samen doet. Je moet dus ook goede sociale vaardigheden hebben. Daarnaast speelt je persoonlijkheid een rol. Je moet nieuwsgierig zijn en openstaan voor nieuwe problemen en situaties. Deze vaardigheden zijn ook belangrijk als het gaat om effectief omgaan met de omgeving en je aanpassingsvermogen. Dit is iets wat we in de effectief omgaan met de onvoldoende onderzoeken. Daar ligt de nadruk veel meer op het redeneervermogen. Mogelijk dat in de toekomst intelligentietests deze sociale vaardigheden nog zullen opnemen. Dus om terug te komen op de vraag waar we dit college mee begonnen. Wanneer ben je intelligent? Het antwoord op die vraag is dus afhankelijk van hoe sterk je bent op een aantal cognitieve domeinen. Zoals redeneren, ruimtelijke waarneming werkgeheugen, verbaal inzicht en de snelheid waarmee je de informatie kan verwerken. Hoe sterk deze domeinen bij je zijn ontwikkeld, is per persoon verschillend, waardoor de een intelligenter is dan de ander. Hoe intelligenter je bent, hoe beter je je kunt aanpassen aan je omgeving. En als je dan wanneer heel letterlijk moet nemen, maakt het dus niet uit of je nu leeft, of dat dit 200 jaar geleden was, of dat je pas over 500 jaar op deze wereldbol terecht zou zijn gekomen. Bedankt voor jullie aandacht.